Mijn verwachting voor vandaag is dat mensen zich bij ons verwonderen. Verwonderen over de nieuwe technologie die we hebben, verwonderen over de nieuwe software die we, die we presenteren en vanuit die verwondering gaan leren en vanuit dat leren Proberen om leider te worden in innovatie. Ik heb hier een glazen huis staan met mijn supportgroep. En uh, dat vind ik ook cool. Dus je ziet hier mensen support draaien en uh, uh, je kan allerlei quizzen meedoen en challenges. Dus een beetje het leven van een supporter kun je dan zien. Er zijn hier meerdere presentaties die je kan volgen. Waaronder die van mij met mijn scannen en printen. Want dat kan ik lekker uiten in die presentatie. Dus dat vind ik heel leuk. Uh, en die ziet hier alle innovaties. Dus alles waar wij uh, als bedrijf uh, nou ja, ons best voor doen, zeg maar. die staan hier ongeveer. Ja, Ingenia vervult een hele belangrijke rol in Nederland als, als enige eigenlijk in het solid edge domein. Door de, de diverse overnames die ze hebben gedaan, bespelen ze daar een hele belangrijke rol in. Uh, ...omdat uh, Siemens namelijk ook een hele belangrijke speler wil zijn, juist in die mid-market. Uiteraard, hè, we zijn vertegenwoordigd op de hele grote bedrijven... ...maar juist ook heel sterk in het middenkader. Uh, daar hebben we partners voor nodig. Partners zoals Ingenia spelen perfect in op de vraag die in de markt zit. Solid Edge University is een concept wat al uh, langer in Amerika uh, draait en wat, wat uh, daar heel goed is. We hebben samen met Siemens gekeken, kunnen we dat hier in Nederland brengen? Nou, dat is gelukt. Dus we hebben... We deden al een deeltje in onze vorige events. We hebben dat aangescherpt naar hun format waarbij het de hele dag gaat over Solid Edge. Alles wat nieuw is en dat is best veel tegenwoordig. Er zijn heel veel nieuwe modules en al die modules brengen we over het voetlicht. Ja, dat is typisch Solid Edge University. Alle kennis in één dag kun je hier krijgen. Een ander punt wat ik ook uh, zeer over spreek ben, en dat is vorig jaar geïntroduceerd, dat is een track voor managers en een track voor gebruikers. Uh, vorig jaar werd dat zeer goed uh, ontvangen en uh, ja, dit jaar is dat ook weer gecontinueerd. En, uh, ik, de, de reacties te horen, ook van de mensen en de klanten, is dat uh, wederom weer een, weer een succes. I feel like people—you end up being like a sponge to, on days like today. You take, you absorb lots of information, but then you kind of process it afterwards. And I just hope that that, that some of those conversations or some of those ideas that presented really spark something to say. Maybe I could do it differently. Maybe I could try and make use of some of that new stuff. Iedereen, uh, yeah. is heel enthousiast. Wil graag ook vertellen. Wil je graag helpen? Enorm goed om te zien dat zoveel mensen bij elkaar komen, allemaal met dezelfde interesse over Sonatech, datamanagement en dat soort zaken. Het is echt een geweldig evenement. Als onze klanten leiders worden in innovatie, dan is onze missie volbracht.